De stad waar ik in woon, Utrecht, daar kon ik niet aanwijzen wat er precies allemaal gebeurde op het gebied van duurzaamheid. En dat vind ik heel erg raar. Want er gebeurt een heleboel namelijk. En zeker omdat ik het initiatief Duurzame Week heb opgezet, kwam ik erachter wat er eigenlijk allemaal gebeurde. Het zijn echt wel 300 initiatieven denk ik die met duurzaamheid bezig zijn. Ik heb het net ook aan de zaal gevraagd van hoeveel initiatieven weet je te noemen. En een enkeling wist er misschien wel 30 te noemen. Um, maar dat laat gewoon zien dat uh, het belangrijk is om de duurzaamheid meer zichtbaar te maken. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is om veel meer met elkaar samen te gaan werken. Dus veel meer die verbinding op te zoeken dat mensen niet op eilandjes werken... ...maar met elkaar optrekken om iets veel groters neer te zetten dan dat ze nu al doen. En een derde punt wat ik belangrijk vind is dat zij uh, uh, gaan laten zien... ...op welke manier je duurzaamheid in je leven kan uh, uh, integreren of in je werk. Dus dat mensen geïnspireerd worden om meer met duurzaamheid te doen.